Ik ga met de maat van me op vakantie en we spraken af dat we de kosten van 360 euro gaan verdelen in de verhouding 4 staat tot 5. Ik vraag me af hoeveel ik moet betalen. De verhouding 4 staat tot 5 wil zeggen dat van iedere 9 euro mijn maat er 4 betaalt en ik er 5. Of je kan zeggen dat mijn maat 4 delen betaalt en ik 5. Maar hoeveel moet ieder dan betalen? 4 plus 5 is in totaal 9 delen. 360 euro gedeeld door 9 delen is 40. Dat betekent dat ieder deel 40 euro groot is. Aangezien ik 5 delen ga betalen, moet ik 5 keer 40 is 200 euro betalen. Mijn maat betaalt dan 4 keer 40 is 160 euro. Op deze manier kan je makkelijk nagaan hoe een hoeveelheid in een bepaalde verhouding kan worden verdeeld. En zoals je iets in twee delen kan verdelen, kan dat op dezelfde manier ook voor drie of meer delen. Stel dat we 600 euro moeten verdelen in de verhouding 2 op 3 op 5. Ook hier tellen we 2, 3 en 5 bij elkaar op. Dit geeft 10 delen. 600 delen door 10 is 60. Dus ieder deel is 60 euro. 2 keer 60 is 120, 3 keer 60 is 180 en 5 keer 60 is 300. En op deze manier kan je altijd een hoeveelheid eerlijk verdelen. Ik zeg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.